Toen werd ik gewoon bijna doodgemaakt. Oh, baby. Oh, oh, baby. Oh, baby. Oh. Hallo, hallo, daar zijn we weer, yo, yo, Ik weet niet hoe het voor jullie eruit komt, maar. Um. Zo, ik hoop dat hij het beter doet nu. Um. Oké, okay. hij is weer geladen. Dit is trouwens de opname na gisteren. Um, dus deze twee ga ik niet aan elkaar koppelen. Maar uh, gisteren was ik doodop. op. Dat was gewoon echt te merken aan mijn lichaam, mijn geest, uh, mijn stem en alles nog had. Dus uh, dat zal wel hele korte opnames zijn geweest. Ik zou het niet eens meer herinneren, want ik werd vanmorgen gewoon om 9 uur wakker. Echt heel raar. En ik vind trouwens de nieuwe sim, zoals het nu is, vind ik echt wel mooi geworden. Ik ben trouwens tegelijk dingen aan het regelen. <laughs> Zoals dus je op een gegeven moment een zoom hoort, ik denk dat ik dat ik het eruit knip vaak. Maar dan weet je waarvan. Oké okay, jongens, uh, we zijn er weer zoals je kunt zien. En de grap is dat ik nu eindelijk van dat vampiersgebeuren af ben. Eindelijk. Ik denk dat dat echt een bug was. Zoals dus ik dacht dat ik dat neutrale had, dat ik de hele tijd niks kon. En uh, de tijd dat ik dat vampiers in me had. Vond ik echt super irritant dat ik ook af en toe ging kotsen van alles nog had. Maar ja. Oh ja, ik had een vuilnisplant. Dus niet helemaal in de plezierde status. Even kijken. Even kijken, jongens. Wat gaan wij eventjes op het web doen? Grappige tv-filmpjes kijken. Ik weet niet waar ja, ik zeg, moet. Herboren douche. Oké. Okay. Is het goede kwaliteit douche? Hm. Decoreren. Voor hoeveel maaltijd is het nog goed? Acht uur over. het duurt nog 6. Ah nee, 5 uur tot het bederven. Nee. Hapsake. Okay. En over hoeveel uur moet ik werken? Ik denk dat ik niet moet werken. Maar over 14 uur, dus dat is zondag, ga ik nog eten en drinken maken. En. Eh. drankje maken. Voor hier. Wat zou ik wel te denken? Zou ik een espresso, um, wat is dit nou weer? Een espresso, uh, Ik was van plan om, um, Misschien een... Cappuccino restaurant dinges, hoe dat het heten moet, te... Uh, hoezo wil ik dat niet maken? Hey... Ja, dit is wel een fijne beloning. Want verse kok, verse kok maken eten van de beste kwaliteit dat nooit bederft. Zoals dus ik dit word. Dan bederft mijn eten nooit. Dat is altijd beter dan als je eten gaat bederven. Dat uh, willen we natuurlijk wel. Ik moet over 11 uur e uh, werken eten. Uh. En welke, welke job zou ik daarna doen? Zit ik me af te vragen? Ik ga eerst even weer op beloningen. Aan mezelf geven. Heb ik eigenlijk nog wel vers producten in mijn koelkastje. Ja. Openen. Twee vis. Smerig. Oké, okay, dan verkopen we die. Want waarom zouden we die houden? Een worteltaad. Over negen dagen. Oké. Okay. Zwarte bonen. Oké. Okay. Vis. Smerig. Dat verkopen we. Alle vis moet ik een keer weg doen smerig, verkopen we. Uh, smerig denk ik, ja oh ik heb nog genoeg echt dit is honing uh, groeivrouw, oké okay. smerig, mooi, dat doen we gewoon weg simpel is dat even kijken um, als ik hier nou heel veel van plant, ik hoef ze niet alle negen natuurlijk, wat ze wel geven. Dus dan gaan er acht terug. En dan haal ik er eentje. Dat is ook zoiets. Ja. Yeah. Planten we er daar heel veel van. Um, zwarte bonen planten we heel veel van. Ik moet echt maar intervallen. Interv zo so, in, ik kan niet uitspreken jongens, laat maar. Als we daar nou allemaal eventjes 99 plus van maken, dan um, heb ik namelijk wel wat om weer te doen qua oosten. En dan heb ik ook weer een soort tuintje in mijn haar, zoals ze dat zeggen, tomaat is altijd handig. En dan kan ik ook ondertussen op zoek gaan naar een nieuwe. Maar um, ja, dit is wel handig om te hebben. Want nu heb ik zeg maar nog 45 bosbus bijvoorbeeld. En dan kan ik daar weer honderd van maken. Uh, daar had ik er acht van. Heb ik hier nog groente dat de andere kant op moet? Um, dit is een jeugdrankje. Dit is een, een veer. Een kattenbloem. Geen idee wat ik daarin heb. Um, dit kan allemaal bijna weg, dit kan weg, die kan weg, dat kan weg. Dat kan allemaal weg. Culinaire de dan gaan we het mooiste van het mooiste maken. Um, dan gaan wij hier, in ons kleine teuntje, gaan wij dat mooie maken. Dus um, ik ga even kijken, want ik sta meestal... Dit is mijn voortuin. Dus gewoon in de voortuin planten dat ik het zie. Dan zet het gewoon hier allemaal op een rij. Lekker simpel doen. geen jij maar plassen. Um, maar oké, okay, dan doen we het eventjes allemaal netjes hier. Proberen we dat? Nee, weet je. Ik ga niks meer met dat, dat geloof doen. Want dat vind ik gewoon too scary. Too much scary shizzle over mij heen. Heb ik gehad de vorige keer. Dat was gewoon niet meer leuk. Toen werd ik gewoon bijna doodgemaakt door alleen maar een foutje. Nou, dat is gewoon niet leuk. Zoveel dingen die ik moet doen jongens, zoveel dingen. Het is ook voor mij een hele tijd geleden dat ik Sims heb gespeeld. De meeste mensen die um, spelen nu weer Minecraft, maar ik vind Minecraft echt helemaal niks. En Seven Days to Die of Dan. ik weet niet hoe die um, nieuwe dingen heet. Vind ik ook helemaal niks om aan jullie te laten zien, want ik durf niet tegen die monsters te vechten. Dus ik heb die soort cheat mode aangezet dat je geen monsters hebt, dat je alles kan dus verzamelen. Um, maar ja, om dat te, te een beetje spannend te houden, moet ik dus wel die zombies activeren nou, en dat heb ik dus niet. Ja, dus dat heb ik dus niet. En dat vind ik een beetje stom. Maar um, ja, dat komt wel weer goed. Denk ik, hoop ik. Want um, ik kreeg gisteren, ik weet niet hoe laat, Maar gisteren kreeg ik een berichtje binnen met uh, jammer dat de serie is afgelopen. Ik vond het super leuk. En ik vond het ook super leuk om te maken daar niet van. Alleen om nog zo'n serie in elkaar te bouwen, dat duurt gewoon echt, echt een jaar. Uh, omdat ik het op gevoel deed. Ik doe alles wat ik überhaupt doe, doe ik altijd op gevoel. Dus als ik mij. Uh, het voel. En um, ik had echt zo'n moment dat ik dacht, nou maar zit, het heeft allemaal geen nut meer. Dan, ja, deed ik dat. En dacht ik bij mezelf, ja, weet je, ik doe het omdat ik het wil. Uh, en ik doe het niet om weet ik het wie uh, te pleasen. Want ik ben niet zo'n YouTuber die mensen pleased om het zomaar te mogen zeggen. Ga die eens maar drinken, kijk wat er gebeurt. Een jeugdrankje ga ik drinken. Wat gaat er met mij gebeuren? Oké, okay, netjes. Maar ruim je die ook op? Mooi meisje. Jij bent de grootsterke sterke mei. Oh, ze ruimt alles op. Netjes, netjes. Ga nou slapen, dame. Want je moet over een uurtje alweer werken. En ik wil jou niet over een uurtje kapot mooi op werk hebben. Dus ja, ga nou maar slapen. Want straks moet je alweer werken, denk ik. Ik ben te laat. Whoops. Oh ja, dat is ook bij mij gebeurd. Deze week ben ik voor het eerst. Op het, of twijfel, niet deze week, vorige week. Shut up, ik kom al. Oké, okay, raar. Ik wist niet hoe ik daar kom. Um, trouwens, jongens. Het hebben van een scooter is zo fijn. Maar het kan zo irritant zijn met fietsers erop. Ik. Uh, ik rij nu ongeveer een maandje op en ik merk dat ik scooterrijen echt een van de leukste dingen vind in mijn hele uh, leven tot nu toe. <laughs> Want je kunt gewoon reizen waar je wilt, je kunt um, eigenlijk doen wat je wilt. Ja, eigenlijk niet vinden waar de uitgang was van Utrecht. Want je mocht niet over de busbaan heen, je mag niet over de uh, fietspad heen, dus er is geen plek, denk je. Maar... Die is er dus wel, um, ze geven het zo dom en slecht aan, dat um, je eigenlijk denkt er is geen plek, maar als je voorbij een bent bent richting Janskerk of rijdt, daar kun je gewoon op die weg rijden. Maar dat geeft ze dus nergens aan, niet op de openbare weg, maar dat is gewoon een weg en dat is geen busbaan meer. Uh, er zit wel een stukje busbaan bij, maar het is ook een stukje weg. Maar dat wist ik dus nooit. Dus ik reed allemaal binnendoor weggetjes en ik dacht ik moet over de snelweg, maar dat kan ik niet, dat mag ik niet, bla bla. Want ik kan maar 50 km per uur of 45, 49 ongeveer op zijn snelst. Um, dus dat is een beetje stom. Um, dus ja, eigenlijk was ik daarmee de eerste komende twee, drie dagen was ik heel moeilijk mee bezig. En tot nu toe alles gaat heel makkelijk, echt. Een huisfeestje. Laten we dat gewoon doen. Kan me uitgelen. Daar ben ik. Twee gasten minimaal. Laten wij mijn collega's doen. Twee van mijn collega's. Uh, laten we ze alle vier doen. Oké. Okay. Hebben we... Oké. Okay. Ehm... Um. Ik heb gewoon een geest die mijn piano bestuurt. Dat is toch het meest rare wat je wilt. Is afgesloten. Uh, Origin is afgesloten. Sommige onderdelen zijn wellicht niet meer beschikbaar. Raar toch? Hallo jongens. Nou jongens, laten zien heb ik niks meer gevangen. Na een uh, keukenonderdeel. Ga eens lekker. Um, dan gaan wij maar weer. Uh, hey. 100 kilo steurgevangen. Sorry dat ik je lastig geval, maar ik heb gehoord dat je geweldig persoon bent. De, uh, wat voor geweldig persoon je bent. Zou je een re, uh, genereuze donatie aan het goede doel willen maken? Donatie doen voor 1000 euro fame. Ga je gang. Mag je hebben. Geld groeit me toch op mijn rug. Letterlijk. Oké okay, jongens. Um, ik denk dat ik de aflevering mag afsluiten. Ik um, ga in de volgende aflevering... Um, denk ik um, het doel geven om <laughs> weer iets te vinden dus bij deze vond je de aflevering nou leuk doe nog even het blauwe duimpje omhoog hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn gloednieuwe video's en dan zie ik jullie zoals altijd volgende week zondag om 7 uur met een gloednieuwe video toedels ja.